Zou jij ook graag grappige video's willen maken? Of je vakantievideo's willen bewerken? Dan heb je daar een bewerkingsprogramma voor nodig. Wat veel YouTubers eigenlijk tegenwoordig gebruiken is Adobe Premiere Pro. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. De reden dat we Adobe Premiere Pro willen gaan gebruiken, dat de mogelijkheden eigenlijk eindeloos zijn. Ik ga je nu uitleggen hoe dat moet. Voordat je überhaupt Adobe Premiere Pro wil gaan installeren, moet je gaan kijken of je pc dit überhaupt wel aan kan. Ik zal hieronder even een video linken hoe je achter kan komen wat je specificaties zijn van jouw pc. Ik loop het wel even gewoon door met je. Ik ga ook eigenlijk nu uitleggen waarom je het nodig hebt, want dat is misschien wel handig denk ik. De processor die zorgt er eigenlijk gewoon voor dat alles geladen wordt. Dat we programma opgestart wordt dat dat je dingen tussendoor kan kan doen. Dus samen heb je best wel een goede processor daarvoor nodig. Zo is wel gewoon Windows 10 heb je nodig, want anders kun je het niet installeren zeg maar. 8 GB of RAM. Die zorgt er gewoon voor dat er meerdere dingen tegelijkertijd ook in de wachtrij geladen kunnen worden. Als ik dit fout heb, jij denkt van dat klopt niet, ik zeg dit en dit. Laat even onderachter in de reacties. Ik zal het dan even vastpinnen zodat andere mensen dit ook weten. GPU. Dat is eigenlijk je videokaart. De videokaart zorgt ervoor dat je video's gerenderd worden, maar ook de pre-render. De pre-render zegt eigenlijk dat je het tussendoor kan zien en knippen en bewerken. Nou, Je hebt natuurlijk ook gewoon een opslag heb je nodig. Je hebt een monitor er natuurlijk ook voor nodig, anders zie je niks. Geluidskaart, ja, dat zijn eigenlijk dingetjes die de meestal standaard op de PC inzitten. Mocht je hier vragen over hebben, laat het even onderachter in de reacties. Ik zal alles proberen te beantwoorden. Ja, dit is voor de rest heb je eigenlijk niet heel veel dingen nodig. Mocht je nou een Mac OS hebben, zorg gewoon dat je een goede Mac OS systeem hebt. Met gewoon zelfs eigenlijk minimale eisen. Ik ga daar geen link voor onderin link. Want ik denk dat de meeste mensen gewoon een Windows PC gebruiken. Nogmaals moet ik dit mis hebben. Kijk de reacties want de reacties haalt mijn fouten eruit. <laughs> De rest is niet interessant. VR gaan we hiermee beginnen. Nou, nu je erachter bent of je pc het aan kan of niet. Dan ben je nu opgestopt of, of je gaat nu verder kijken. Want je pc kan het aan. Yippie, dan gaan we nu naar de volgende website. Nogmaals link onderin de beschrijving. En er staat er allemaal kopen en allemaal mooie effecten. En wacht, zo ziet het er mooier uit. hè? Zoals je hier ziet krijg je een hele mooie uitleg over Adobe Premiere Pro en dan klikken wij op gratis proefversie. Je kan dit ook gelijk kopen, maar ik neem aan dat je het eerst even wil proberen en een beetje wil voelen voordat je hiermee aan de slag gaat. Nou, dan zie je er van alles staan. Ik moet wel toegeven, ik heb al dit gekocht en ik werk er al eigenlijk dagelijks mee. Dus Mocht je nou problemen hebben met uiteindelijke stappen die ik niet verder kan doen, omdat ik het programma al heb of gegevens moet invullen, laat het me weten. Nogmaals. Ja, volgens mij, volgens mij is het wel duidelijk. Klik op proefversie. En dan de eerste zeven dagen en gratis binnen zeven dagen. Hoop ik dat je mijn video's gewoon hebt kunnen doorkijken. En dat je weet van oké. Okay, ik ga dit doen of niet of ik hè? Je kan namelijk ook alleen voor 24 euro per maand. Dus kan je zeggen van ik heb alleen een paar vakantievideo's die ik wil bewerken. En dan koop je het weer gewoon voor een maand. Dan je 36 euro eenmalig. Of in ieder geval de eerste 7 dagen niet en daarna wel. Moet je even kijken wat daarvoor handig is voor jou. En je ziet ook je kan tot 3 maart kun je elk moment online annuleren zonder kosten. Ik zou dit ook gewoon dan doen. Laat je gegevens achter. Want dat, dat is helaas wat het moet. En kies ernaar wat voor jou erbij past. Hier moet je gegevens achterlaten. Loop deze stappen gewoon door. Uh, dit is meer Adobe's een plekje als je hier vragen over hebt. Maar ook ik sta gewoon bereid om te helpen. Als het goed is, zou je dan een linkje moeten hebben gekregen voor Creative Cloud Desktop. Zoals je hier ziet. Nou, je ziet hier eigenlijk gewoon een hele lijst staan. Het belangrijke is dus dat je gewoon op een installeerknop klikt voor Premiere Pro. En die stappen zijn eigenlijk ook niet heel erg moeilijk om te doorlopen. Dus dit is eigenlijk hoe je Adobe Premiere Pro installeert. Uh, laat een duimpje achter voor de YouTube algoritme als jij dit een handige video vindt. Want als jij een duimpje achterlaat, kunnen andere mensen dit uiteindelijk ook zien. Want dan ziet YouTube, hey, handige video doen we. En dan zie ik je volgende week hopelijk weer met een nieuwe video. Of je kijkt dit op een heel ander laat moment en je kijkt gewoon verder in mijn afspeellijst. Doei doei!